Goed zo, Roosje. Oh, Roosje. Oh, Roosje. Nou, je mag een klein hapje, Roosje. Deze is voor Joyce. Kijk eens, Joyce. Oh, Joyce. Oh, Joyce. Hé, hey, Roosje. Hé, hey, Roosje. Straks ga jij in de stal eten. Hé, hey, Roosje. Hé, hey, Roosje. Hé. Hey.